Over het onderzoeksrapport van Pfizer. Dit rapport omvat een aantal duidelijke bevindingen over de bijwerkingen als gevolg door het vertrekend vaccin. Vanuit de VVA zijn we niet verbaasd over deze berichtgeving. Wij zien helaas al een tijdje dat onze naasten gezondheidsmacht ontwikkelen die voor de coronapandemie geen bestaan hadden. Hierover maakt de VVA, net als mevrouw van der Berg, zich zorgen. Het is natuurlijk bijzonder te noemen dat een vaccin, in dit geval tegen corona, van welke fabrikant dan ook. Zo'n bezoek grote schaal is toegepast, zonder dat het alle fases van de goedkeuringsdrijf heeft doorlopen. Het stelt ons hoofdval dat er vanuit de diplomatie geen nieuwe vaccinatieronde wordt geadviseerd voor dit voorjaar, maar ook natuurlijk geen garantie geeft voor de toekomst. Ja, voorzitter, kijkend naar de afgelopen jaren, toen heel de wereld gevangen werd genomen door allerlei opgelegde vrijheidsbeperkende maatregelen, vragen wij ons af of deze nieuwe informatie een nieuwe basis kan gaan zijn voor de vrijheid en de gezondheid van onze inwoners. Om hier duidelijkheid in te krijgen, willen wij het college de volgende vraag stellen. Is het college bezig om ook van de andere vaccins, zoals Moderna, als en Janssen, deze informatie over bijwerkingen te verkrijgen? Gaat het college zich vanaf nu breder, dus niet eenzijdig, laten informeren voor ze meegaan in allerlei opgelegde vaccinatieprogramma's vanuit het Rijk, gezien deze nieuwe inzichten? En of het college bereid is om een autonome rol aan te gaan nemen in onze gemeente, met betrekking tot de aanpak van pandemie en corona in de toekomst? Zover mijn vraag, voorzitter. Dank u wel. Meneer Lichtenberg. Mag ik u het woord geven? Ja, voorzitter, dat mag. De, de vragen die uh, mevrouw de Weers stelt, anders dan de vragen die waren aangekondigd, maar het maakt niet uit. Uh, laat ik zeggen dat ik verrast was de vorige keer in de Altenaarronde dat mevrouw van de Perk aan uh, het inspreken was met dit onderwerp op het uh, agendapunt Vitaal Altenaar. Uh, terwijl ze blijkbaar wel door de griffie was geattendeerd over uh, hoe de vergaderorde was. En dat ze op dat moment ook helemaal geen vragen aan een college dit kon stellen. Wat ze blijkbaar wel wilde doen. Um, ik heb ook begrepen dat uh, mevrouw in ieder geval in de privé situatie aanleiding vond om een onderzoek te doen naar uh, het vaccinatiebeleid. Omdat haar man ernstig ziek geworden is. Waarvan zij meent of vermeent dat dat het gevolg is van een vaccinatie. En dan snap ik dat mensen ook zoeken naar informatie en willen weten hoe dingen zitten. Dat gezegd hebbende, is het dan ook van belang om te weten waar moet het college zich dan aan houden en waar haal je goede informatie vandaan. Uh, laat ik kan zeggen dat uh, het college uh, in de uitvoering van het coronabeleid en ook van het vaccinatiebeleid, waar al medewerking aan verleend wordt worden, altijd het standpunt heeft gehuldigd en nog steeds zal huldigen dat mensen zelf vrij zijn om een keuze te maken en dat mensen, uh, er mensen zich goed moeten laten informeren. Dat is telkens de toonzetting geweest in de wijze waarop de berichtgeving is geweest en dat als het gaat over. Wel of niet toelaten van medicijnen tot de Nederlandse markt, dat dat niet een onderwerp is waar het college van Altenaar of de gemeenteraad van Altenaar over gaat. Maar waarbij waar we instituten hebben, zoals het EMA, eh, dat dat voor Europa bepaalt, het kabinet die daar het RIVM voor heeft. En dat er landelijke instituten zijn, zoals ik maar heb, waar alle coronameldingen en bijwerkenmeldingen gedaan kunnen worden. En die informatie is openbaar toegankelijk. Daar wordt wat mij betreft ook telkens naar verwezen. Ik heb kennis genomen van hetgeen de inspreksel de vorige keer heeft naar voren heeft gebracht. Ik heb daar zelf de GGD nagebracht naar laten doen. Of dat bekend was, het rapport van Pfizer, althans het vermeende rapport van Pfizer, we een aantal pagina's uit een heleboel stukken die daar niet in zitten. Uh, is wel bekend uh, en als uh, mensen daar zelf op willen zoeken uh, op internet, dan kun je ook onder de Pfizer Papers kun je een aantal dingen daarover vinden wat daarvan gezegd wordt. Laat ik maar volstaan met het feit dat datgene wat beweerd is, ook door de insprekster, uh, niet is onderbouwd. En dat er een grove overtrekking is van degene, van de bijwerkingen, zoals die mogelijk zouden kunnen optreden bij het gebruik van een vaccinatie. En voor de rest verwijs ik maar naar wat het Larbe daarover heeft gepubliceerd. Er zijn een hele hoop meldingen gedaan van bijwerkingen. Slechts een klein deel daarvan worden door artsen of door gezondheidsinstellingen gedaan. Een heleboel van die meldingen gebeuren door privépersonen. En het is eh, helemaal niet aantoonbaar dat heel veel van die meldingen daadwerkelijk ook gerelateerd kunnen worden aan de vaccinatie. Als het dan wel het geval zou zijn, dan zijn dat getallen die zich verhouden tot 1 op de 10.000, dan 1 op de 100.000. En dat staat dus in geen verhouding tot wat de eersprekster de vorige keer heeft gemeend, gemeend te moeten melden. En daar houden we maar bij later. Dank u wel. Ik ga eerst even naar de vragen stellen en daarna komen we bij de andere raadsleden van aanvullende vragen Mevrouw de Weert. Ja, dank u wel voorzitter. Um, nou, het is fijn dat, dat uh, de het uh, hierbij wil laten, maar ik niet. Ik begrijp uit de beantwoording dat deze inzichten ook uh, wel dat jullie tot nadenken heeft bewogen, maar dat jullie nog geen urgentie hiervan inzien. Wij vinden het namelijk heel zorgelijk dat een vaccin veroorzaker kan zijn van langdurige, soms niet herstelbare bijwerkingen en wensen voor de toekomst inhoudt een besluitvorming op basis van feiten, zodat de inwoners van de Haltenaar goed en juist geïnformeerd worden en een verstandige keuze kunnen maken. U geeft aan dat er in de uh, informatievoorziening altijd duidelijk en eenzijdig is geïnformeerd over eventuele bijwerkingen of risico's. Die zie ik niet terug. Uh, bij de volgers van de daar is nog steeds heel duidelijk zichtbaar. Laat je vaccineren, bescherm jezelf, bescherm handen. Dat is volgens mij niet helemaal gebaseerd op feiten. Ik hoop dat de partij voor de Firehoop in de toekomst in ieder geval wel mee gaat nemen wat ik nu hier probeer aan te geven. Uh, het is namelijk wel zo: als deze vaccins de, vaccins de oorzaken zijn van allerlei gezondheidsklachten, onvruchtbaarheid, doodgeboortes, oversterven, dan heeft het ook betrekking op onze inwoners. En dan vraag ik me echt serieus af: waarom wordt het dan niet onderzocht? Waarom wordt daar niet naar gekeken? Dat lijkt me heel erg verdacht. Het gaat mij om de veiligheid van onze inwoners. En daarom moet naar gekeken worden. Dank u wel. Dank u wel. Een van de andere raadsleden, meneer De Haan. Zeg ik met een hand. Wilt u nog een? wit of niet? Oh, ik dacht dat u ons ook wil aan andere Meneer Van Hoeven. Ik denk dat de burgemeester aangegeven heeft waar zijn contenties ligt op het gebied van regelgeving en wanneer er toegepast moet worden. Ik uh, zou even los van als mensen als individu geraakt zijn of mogelijk door gevolgen van bijwerkingen getroffen zijn. Dat het natuurlijk gewoon enorm vervelend is, want het wordt niet uitgesloten dat er bijwerkingen zijn. Maar de kans is vrij klein, dus uh, in die zin steun ik wel op het betoog van de burgemeester. Uh, en ja, u zei het eerst mij ook veel aan de toekomstige de pandemie, om. ik heb het ook in andere veiligheidsregio-discussies gehad. Ik denk dat het eenmaal lastig is om uh, uh, niemand dat corona voorzien in die zin. Uh, ik, ik zou er geen blauw druk op kunnen leggen van als er morgen iets anders gebeurt, uh, dat je dan vanuit de kennis waar je hebben, vanuit de raad, een burgemeester heeft vanuit het gezondheidsopput, dat je dan heel andere keuzes zou kunnen maken. Ik, ik hoop dat het niet gebeurt wat nooit nodig is, maar ik snap best wel het dilemma waar we toen in die tijd in zaten en dat, dat die keuzes gemaakt zijn. Dank u wel. Ja, op zich kan je hier niet het debat uh, voeren, dus dat dus, uh, wil ik ook niet uh, toelaten op dit moment, want het is dus toch rondvraag. Is iemand nog een vraag over dit onderwerp? Mevrouw de Weert? Ik heb dan wel een aanvullende vraag. En misschien dat de potterveil daar wel ook voor, uh, voor staat. Uh, want ik begrijp ook uit de beantwoording dat u niet echt was uh, ingesimd over de vragen die ik uh, ging stellen. Uh, die wil ik met al en plezier alsnog wel delen, uh, zodat dit in ieder geval wel uh, als huiswerk meegegeven kan worden. Het zou mooi zijn als er in de toekomst een ander beleid of een andere manier van werken daarin uh, gaat plaatsvinden. Um, en met betrekking tot dat Pfizer rapport, ja, die kun je lezen, maar het is 450.000 pagina's. Met alle respect, dat lukt mij ook niet in twee weken. Um, maar ik heb wel gekeken naar hoofdlijnen en die bijwerkingen die spreken echt voorzichtig. Ik maak me daar echt veel zorgen over en dat is puur ook vanuit naaste, sorry voorzitter, u ziet dat het mij raakt. Vanuit de naaste familie raakt het mij enorm en ik vind het heel belangrijk dat wij als gemeente altijd naar kijken naar de veiligheid van onze inwoners en dat we ons continu moeten afvragen, is dit wel het juiste? Hebben wij de juiste informatie? Is dit wat wij kunnen informeren en niet zomaar klakkeloos vanuitgaan dat het rijke het op met ons school heeft, altijd zelf onderzoek blijven. doen. Dank u wel. Dank u wel. Ik weet niet, meneer Lichtenberg heeft u nog behoefte om hierop uh, te reageren? Op de de nee, ja, ik, ik snap, hè, zeker ook in de hele coronapandemie, dat er heel veel emoties zijn. Die zijn er op allerlei manieren geweest. Ik weet dat mensen er persoonlijk door geraakt zijn. Um, en het enige wat ik daarop heb kunnen doen en heb kunnen zeggen is dat wij als gemeente binnen de competenties die wij hebben zoveel mogelijk onze mensen hebben open geïnformeerd met de betrouwbare bronnen die wij hebben. Uh, en ieder mag natuurlijk op zijn eigen manier daar ook onderzoek naar doen. Ik heb ook aangegeven, uh, elk signaal wat ik binnenkrijg dat leidt er in ieder geval toe dat ik mezelf voor zover ik daar mezelf competent op acht met mijn medewerkers, ook weer navraag na te doen. Dat heb ik ook gedaan naar aanleiding van de inspreekstel van vorige week. En ik heb daar ook feitelijk het antwoord gegeven wat ik net heb gegeven. Ik zou mensen vooral willen wijzen naar wat het institu rep instituut Corona-meldingen daarover heeft verklaard. En eh, Er zijn ook echt wel websites, ook de NOS heeft gepubliceerd over de Pfizer Papers en hoe dat toch, eh, volgens de NOS zeg ik dan nog maar weer verkeerd wordt uitgelegd. En heel veel anders kan ik daar dan ook iets van maken en eh, ik kan de emotie daar niet zo verminderen en dat is de manier waarop ik er mee. mee Dank u wel voor het antwoord. Nou, dan sluit ik hierbij de rondvraag. Dank jullie wel allemaal. Dank u wel voor de stellen van de vragen. Dank u wel voor jullie aanwezigheid. Ik wil nog even een korte opmerking maken.